Je tilt de berg weer op en zet hem op zijn eigen plek. En je wordt langzaam weer jezelf. En je blijft de stevigheid van die berg in jezelf voelen. Het programma met het, met het thema loopt eigenlijk door de hele school heen. Ik sta zochtend altijd bij de deur even het gesprek aan. Of even de leerkracht waarschuwen van uh, oh, die kwam zo boos uh, de school binnen. Of... Wat voel je nou eigenlijk? Ja, hoe vind je, daar, hoe, dat je daarop moet reageren? Hoe moet ik daar als leerkracht op reageren? Stop. Wij zijn soms problemen, dat lossen we uh, op. Oh.